Nijmegenaren opgeroepen om de stad te fotograferen. Radboud UMC opent nieuw expertisecentrum en stadslandbouw moet bekender worden. Wat Nijmegen fotogeniek is, weten we allemaal. Het beeld van de oude stad verandert natuurlijk door de jaren heen. Bezienershuis en regionaal archief Nijmegen hebben wel een idee... hoe we de verandering van Nijmegen kunnen vastleggen. En daarvoor vragen ze komende zondag hulp van alle Nijmeegse inwoners. En als je hier nu rondkijkt, 2023, dan zie je hier al zoveel verandering. Nijmegen kent een lange geschiedenis die zijn sporen achter heeft gelaten. Daarnaast zien we veel nieuwe ontwikkelingen de stad groeit. Samen met het regionaal archief Nijmegen organiseert Beziendershuis komende zondag collage van de stad. En elke Nijmegenaar mag meedoen. Nou, waar het eigenlijk om gaat aankomende zondag is uh, een foto maken vanuit je voordeur. En ik sta hier nu bij het Beziendershuis. En eigenlijk uh, willen we een foto hebben waarbij je uh, gewoon je telefoon uh, horizontaal houdt. Klik foto. Het is heel simpel. En diezelfde foto.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 Je foto kan mogelijk onderdeel worden van het gemeentelijk stadsarchief Nijmegen. Daarnaast wordt er werk van fotograaf Karsten Rus uitgeloot en uitgereikt. Ik zou zeggen, doe mee. Dit is je kans. Het aantal eenzijdige ongevallen met fietsers neemt de laatste tijd flink toe. Meestal zonder helm, met een veelgevallen hersenletsel tot gevolg. In Nijmegen is een nieuw expertisecentrum geopend... ...waar onder meer kinderen met hersentrauma's worden geholpen. Voor de kinderen specifiek zien we gewoon heel veel hersenletsel. Het is helaas nog altijd doodsoorzaak nummer één bij kinderen verkeersongevallen. Maar ook een val van een trap bijvoorbeeld. En hier in het Kindertraumacentrum van het Amalia proberen we dat in de volledige breedte aan te pakken. Het ziekenhuis kijkt hier verder dan het trauma en de wonden alleen. Het kind is veel meer dan alleen het letsel wat het natuurlijk heeft. Maar het wordt gegrepen uit een, uit een gezin, het wordt weggehaald bij school. Er is vaak veel angst, soms zoals PTSS. Er is ook helaas nog altijd sprake van kindermishandeling. Dat zijn allemaal dingen waar we hier als kindertraumacentrum aandacht voor, uh, voor hebben. Dus wat wilt u voorkomen? Blijvend letsel. Zowel psychisch als vergaandelijk. Het expertisecentrum opent daar deuren op de dag van de fietshelm. Want die kan soms ook het verschil maken. Als je eenmaal op je, op je hoofd helaas ongelukkig valt, dan kan dat een hersenbloeding betekenen. Maar ook een schaafwondje op je op je voorhoofd. En het laatste zien we uh, toch uh, uh, vaker met een, met een fietshelm op en een bloeding bijvoorbeeld minder. Ja, ik draag geen fietshelm op de fiets, nee. Ja, het is misschien ook een beetje groepsdruk, want je wil niet ook de enige zijn die het alsnog doet, maar... Ga je het doen? Zeker als het dadelijk verplicht wordt, dan uh, ga ik er wel echt zeker in dragen. Ja, dan kijken we weer even naar de sociale media. Na nou, over we zoekt ook de gemeente Beuningen inmiddels naar een nieuwe kinderburgemeester. Het schooljaar van Siem zit er bijna op en daarom doet hij inmiddels een video op Instagram een oproep naar een opvolger. En die opvolger moet volgend jaar in groep 7 of 8 zitten en woonachtig zijn in Beuningen, Wurt, Wintse of Ewijk. Aanmelden kan nog tot en met 15 mei. De gemeente Druten laat weten dat de gemeenteraad gisteravond heeft ingestemd met het plan van aanpak voor de integrale aanpak in Puivelik. Dat betekent dat de gemeente een plan gaat uitwerken om het wonen in Puivelik toekomstbestendig te maken. Ja, en de gemeente Wiegen plaatst een foto van burgemeester Renske Helmer die met verhuisdozen in de weer is. Vandaag verhuist de nieuwe burgemeester namelijk naar Wiegen, waar ze ondanks in deze functie is geïnstalleerd. Ze laat ook meteen weten dat de keuze voor het burgemeesterschap in Wiegen een duik in een warm bad blijkt te zijn. De gemeente Nijmegen wil de stadslandbouw bekender maken in de stad. De gemeente wil inwoners daarom enthousiast maken voor deze vorm van landbouw. Bij het voedselproject Van tuin tot bord weten ze hier wel raad mee buurtbewoners verbouwen samen hun groenten en wekelijks koken ze hier een heerlijke buurtmaaltijd ja van tuin tot bord is eh, als initiatief gestart voor en door bewoners eh, wij willen graag de eh, mensen met elkaar verbinden dus dat mensen elkaar kunnen ontmoeten eh, en dat doen we nou allereerst ook door onze buurtrestaurants. dat mensen iedereen die het wil kan gezellig aanschuiven eh, en daarnaast ook, zijn er zijn ook heel veel mensen die graag iets willen doen in hun eigen wijk. Nou, dat kunnen ze bij ons in de moestuin, maar ook in de kookgroep. Dus ze kunnen bij ons koken, buurtbewoners, mensen kunnen meedoen en wij doen dit dat mensen nieuwe mensen in hun eigen wijk kunnen leren kennen, dat er meer verbinding ontstaat. Ja, aan tafel ontmoeten mensen vaak ook buurtbewoners die ze normaal nooit tegenkomen. En eh, nou, Er ontstaan zelfs vriendschappen. Nou, niet dat dat ons doel is, maar het is natuurlijk wel heel mooi. Al dat eten bereiden ze zelf, maar ook de groente wordt zelf gekwijd. Nou, hier, we staan hier bij de buurtmoestuin in de Gildenkamp, achter de broederij. Dit is een van onze buurtmoestuinen van van tuin tot bord. En Iedere donderdagochtend komen hier een groep van buurtbewoners bij elkaar om de groenten te verbouwen. En uh, we hebben daar ook een begeleiding bij vanuit Van Tuin tot Bord. En de groenten die de buurtbewoners hier verbouwen, die worden s'avonds verwerkt uh, bij het eten in het buurtrestaurant. En daar kan de buurt gezellig aanschuiven. Ja, dus elke week is er een ander concept. Dus uh, ja, we maken elke week uh, iets anders. Er zijn genoeg vrijwilligers die mee willen doen. En ze hebben allemaal hun eigen reden om hier iedere week te komen. Uh, ja, gewoon om ook mensen te leren kennen en om dingen te leren maken, andere receptjes en zo. Ja, met mensen omgaan en mensen leren kennen. En we kunnen alle ons verhaal delen of zo, of, of van alles doen. En de gasten, die genieten iedere week van de maaltijd. Ja, heel uh, gezellig en altijd heel goed verzorgd. Ik kom hier gewoon voor de gezelligheid. Maar jullie komen hier vaker, zei je al. Wat maakt het dat jullie hier terugkomen? Het praten, het gezellige. van elkaar. Het zijn mensen die je kent. En dan sport. Ja, na de deceptie van afgelopen zondag: de 1-4-nederlaag tegen Vitesse. moet NEC weer aan de bak. Zaterdag wacht de uitwedstrijd tegen FC Groningen namelijk. Voor Groningen een van de laatste kansen om niet te degraderen. en voor NEC een van de laatste kansen om nog mee te doen voor een playoff-plek. Wisten ze deze week zich te herpakken?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 Ja, en dan het weer. Vandaag overdag viel het weer nog uh, eigenlijk best wel mee. Het bleef uh, lang droog, af en toe ook nog wat zonneschijn en de temperatuur zo'n 14, 15 graden. Nou, vanavond en vannacht krijgen we wel met een aantal pittige buien te maken. En dat weerbeeld zal de rest van het weekend ook overheersen. In de nieuwe week wordt het ook niet veel beter. Uh, het wordt aanzienlijk kouder met temperaturen die net iets boven de 10 graden liggen. Vanaf Koningsdag gaat het pas weer iets de goede kant op. Het belooft dan wel vrijwel een droge dag te worden bij 15 graden. Ja, en Dit was het RN7 Regio Nieuws van vandaag. Voor het meest actuele nieuws kun je altijd terecht op onze website rn7.nl. Alle reportages zijn terug te vinden op ons YouTube-kanaal RN7 Online. Nu op RN7 kun je bekijken naar een nieuwe NEC-update. En aansluiten natuurlijk weer nu in de bios. En wij zijn dan maandag weer met een nieuwe uitzending. Graag tot dan en een heel fijn weekend.